Uh, mijn naam is Astrid Landman en mijn bedrijf heet Astrid Landman Mediation and Coaching. En ik help uh, ambitieuze vrouwelijke juristen naar hun top, op een manier die bij hen past. Nou, waar ik heel erg naar op zoek ben of, of is om echt goed zichtbaar te worden. En uh, uh, dat vind ik ook heel spannend, dus dat stelde ik ook veel uit. En toen heb ik op een gegeven moment iemand een filmpje opgenomen voor mijn website... En toen dacht ik van ja, dat is natuurlijk een hele goede manier om, om zichtbaar te gaan worden op Facebook, op, op LinkedIn of op andere kanalen. Uh, en toen heeft iemand mij jou aangeraden en uh, heb ik contact met jou gezocht. Uh, nou, zelf een video maken. <laughs> uh, dus hoe je um, nou ja, de setting uh, creëren, um, video zelf maken, video bewerken... En binnenkort ga ik hem uh, dus vandaag of morgen ook op echt op uh, social media zetten. En een YouTube kanaal aanmaken, heb ik ook al gedaan. En daar mijn video's op gezet. Uh, dus steeds kleine stapjes uh, aan het doen. Ja, heel goed. Ik ben echt heel blij met je. Ook dat je tijd wil maken om persoonlijk te begeleiden. Want dat vind ik toch wel heel fijn. Um, en jouw trainingen zijn ja, heel informatief. En ook heel fijn dat, we, nou ja, dat je er daarna ook nog terug op kan kijken, want bij mij is het toch vaak op een gegeven moment een kwestie van doen en veel doen en weer even kijken hoe ik het moet doen. Uh, en ja, jij begeleidt me gewoon heel goed in hoe je dat allemaal simpel kan doen en je motiveert ook om het te gaan doen, dus je geeft geen excuus meer om het nog, geen excuus voor mezelf om het nog uit te stellen en dat is ook wel heel belangrijk. Ja, ik zou zeggen echt gewoon doen, slim, want zelf, uh, je kan het zelf wel allemaal gaan uitvinden maar ten eerste heb je niet alle informatie die jij hebt, want jij weet zo ontzettend veel. En daar kan je alleen zomaar van leren. Uh, en je hebt gewoon zoveel goede tips van, uh, om je nog zichtbaarder te maken, om de video's nog beter te maken. En uh, ja, het is gewoon ook enorm leuk om te doen. En, uh, ja, en jij bent gewoon een hele goede coach en trainer daarin, dus ik zou echt gewoon doen. Niet twijfelen, gewoon doen.